Mensen, ik heb een wit hand, die moet ik even bijwekken, want dit kan Stop. niet. Stop! Om het graag jezelf af te knaken, hou op! Oh. Opnieuw! Kut. Oké, oké, zeg jullie. ga er niet met jou naast mij Paula! Hou toch op! Zeg. Hoi jongens, welkom bij een nieuwe vlog! We zijn in Rotterdam, helemaal naar mijn huis gekomen. Super lief, spijkenissen. Ja, ik heb wel lekker opgehaald. Lekker, waarom lekker opgehaald? Ik heb wel opgehaald aan huis. En we gaan vandaag naar Diba Beauty Center. We hebben vandaag een opening waar we voor zijn uitgenodigd. Dus dat gaan we even checken. I'm starving. Heel erg. Nee, ik, ik heb er echt. Voor het eten. Ik heb echt honger. Ik kan niet meer. Ik heb uh, niet gegeten. Ik moet echt even mijn handen doen. Wat moet... ga je met je handen doen? Ga je nou eens bronzer op je handen? Ja. Yeah. You don't know my trick? Yeah. Heb ik die nooit verteld hoe ik nee. dit doe? Moet ik, nou, moet ik me nou zorgen maken door jou? Nee. <laughs> voor jou die kloppen. Ik ben echt heel wit. <laughs> nee, maar mijn, mijn nek is een andere kleur. Mijn rug is een andere kleur. Mijn schouder is een andere kleur. Mijn handen andere Ik heb het opgegeten. I gave up. Don't look in my back. Sorry hoor. Ik weet dat je altijd in mijn tas wil kijken. Paula wil altijd in mijn make-up tas dat kijken, maar dat nooit. mag niet. Ik snap niet waarom. Nee, gewoon nee. You are not allowed. Sorry, dan mag je ook nooit in mijn make-up kastjes kijken. Ja, daar wil ik niet in kijken, want dan uh, wil ik iets pakken. <laughs> het is niet goed. Maar goed. Oh ja, dat is je mooi. Uh... Ja. Maar ik dacht dat je dat helemaal op je benen deed. Nee, overal. Behalve mijn gezicht. Maar ik zou. Zal... dan Morphe kwast? Ja. Zeg so, like wel een morfiekwast. kwast? So, yeah. well. Ja. <tie> wat, wat, wat, wat, wat gebruik je dit dan? Wat gebruik je dit? Oh, gaat Om af weer. te poetelen. Echt? Ja. weet je hoe groot die kwast is? Ja, ik gebruik het dus. Kijk, dit ben ik nu. Dit is, ben ik natural. Oeh. En als je handen was, gaat het dan er vanaf? Nee, het is wel, uh, je kan er wel je handen mee was, maar niet heel intensief. Voor een beetje zo. Maar niet zo. <tie> ja. Oh, dit was de verkeerde kant. <tie> Fresh yours on. Dus, zo, ja, klaar. Kijk. Moet je niet eens laten drogen? Kijk, zie je dat? Nou klopt-ie. It's magic. Moet je dat niet laten goed, drogen? He? Nee, voel me. Ik vind het ook. Ja. Ik ga naar zuid binnenkort. Naar de ja. maar. Dit is, kijk. Oh nee, wacht. Kijk. It's magic. Het ah. is wel is echt, van. ik zeg eerlijk, het is wel goed. Maar ik zou me irriteren aan het feit dat ik mijn handen niet gewoon normaal kan wassen. Dan moet ik ook in mijn handen bijwerken. Ja, het is a way of life. Ik ben er al aan gewend. No, oh. <lacht> ik denk ook al wat doet ze. Moet je niet een uh, keer gaan betalen zo hier? Oh ja, heel slim. <lacht> ja, zal ik dat maar eerst doen? <lacht> ja, doe je dat maar eerst? Dat moet op Kentik toch? Dat weet ik. Ik heb geen auto. Ik heb geen, oh, ik heb geen Ja, je doorheen. moet op Kentik. Ik zie hem al. Ik ben inderdaad mee en krok het weg. We zijn nu onderweg. We hebben de auto net geparkeerd. Ik uh, moest net uh, parkeergeld in doen, maar dat hoeft er dus vandaag niet. Paula laat me zomaar daar naartoe lopen. Maar ik zei net wat tegen Paula, ik ben altijd zo nerveus voor deze dingen. Ik kan er niet tegen. Ja, ik had het eerst ook maar. Ja, maar zij totaal niet. Maar op een gegeven moment heb is zoiets van ja, ja, yeah. people know me. Nee. Maar oh. <lacht> je hebt wel lekker gewend en je weet een beetje wat je kan verwachten. Ja, nee. Ik kan er nog steeds niet tegen. Misschien komt het omdat ik uit Entschade kom. Ja, hou je m'n handje vast? Kom maar. I got you. Eigenlijk van Instagram? Ja, eigenlijk van Instagram. Instagram vriendinnen geworden. En de eerste keer dat ik haar heb gezien, hadden we het net ook over. Dat was bij Makeup by Ariel. Toen was ik heel zenuwachtig op Michelle te ontmoeten. Want ik zag altijd op Instagram. Ja, en ik zeg altijd tegen haar: ik word echt gewoon op jou het gaan hoor, op Instagram. En toen zag ik haar echt, en ze vroeg me of ze heb je lijm. En dan, oh ja. dan, dan ja. Ik zei ik, heb je nog lijm nodig? Ja. En ik dacht echt van, oh, ik ben zo gemeen. Ach, nee hoor, ja, je gaat er wel hoog. Nee, maar ja, ik had hem uh... niet meer nodig, maar ik had hem echt al. Oh, ik vind het zo awkward om te gaan ploppen terwijl langs mensen Ach, lopen. ik heb zo'n schijt, daar moet ik vast houden. Ja, doe je maar. Dus in ieder geval, toen had ik, uh, hadden we gewoon hallo tegen elkaar gezegd. Dan was het gewoon gezellig, ik heb een foto gemaakt. En sindsdien is het gewoon eigenlijk... Uh... Maar dat lijmverhaal was super erg, want ik had, uh, oh, ik had helemaal geen lijm. En toen ik lijm had, stond echt super veel mensen voor. Oh, ja. wat toen ik lijm had, ben ik gewoon met een föhn op mijn wimpers gaan... Uh, om het, om het te laten drogen, om het maar niet opdrogen. en toen ik het afhalen, het was gewoon bijna steen geworden Heb je het wat afgekregen? Ja, gewoon, maar echt zo keihard, het was echt steen, het was echt creepy Nou niet meer doen dus Oké, okay, we gaan nu even daar natuurlijk filmen Het is super druk, dit is zo eng even filmen, hè? Ja, Hou weg! weg. Ja. <laughs> altijd met nauw. Ja. Okay. Dit is dan een behandelruimte. Paula. maar niks, zeg. ik Ik denk dat deze ruimte is voor tandenbleken. Hier kan je dus je tandenbleken. Oh ja, dat is wel leuk. van een paar ingrediënten. En daarna dus een zin in gesluisd. Iets van garselle reclareert. die is een beetje lastig van... Oké, okay, jullie gaan praten. Ik ga vloggen. Ja. Wat is het? Eerst krijg je een sauna treatment. Uh, Douchecabine. Gaan we even. Oeh! Douchecabine. Nice. En de interloot. Lekker man. O.T.D. Wat heb je aan Paula? Vertel wat je aan hebt. Trui van HM. Een leggingbroek van de Top Oké. Okay. Ik heb een trui AF of White. Een rokje van LA Sisters. Die heb ik gewoon kapot gedragen. Een kapotte panty. En Isabel morons. Baller tas. Michelle is onder kapotte panty kan is, is niet compleet. Look at this. Look at this. Ja. Dit is van goede kant. Ja? ja? Ja, jullie gaan praten. Nou, nee, wij, wij zijn Instaboerinnen. Ik ook, bij ben nummer 3 nu. Ik heb ja, me aangemeld ja, ja, bij de ja. Instaboerinnenclub. Ja. Wij komen allemaal uit uh, ja. Timboek toe. Ja, ja we hebben ja, allemaal een ja. dom accent. Boerins accent. Weg niet, dus ik we, niet. Kunnen, we kunnen gewoon normaal ja. Ja. Hey, ja, praten. Ja, hij plat kan praten, mooi niet laten. Zozien, dan, kunnen we, dan kunnen we lekker op iemand anders. Ja. Doen. Lekker, maar, kunnen dan kunnen we lekker iemand doen. Kijk hem gewoon. gewoon op de scooter, ja. De richting is hier bij je ja, nee. nee, is niet oké, okay, wacht, Ik ga even een stapje naar achteren zetten. Oké. Okay. Ja. Klik je een stukje zo uit, Michelle? Ja, dus dit? Ja, ja, ja okay, maar Soms zijn die dingen ja, ook wel leuk. Oké, we Oké. Okay. Okay, Want bye. wij gaan we hakken en wij vallen bijna op de nou Waarom Wiens ik in een Waarom wacht ik dit? Waar is Michelle kom, Waarom ben ja, ik zo blik? Zie je dat? Oh, nou ben ik echt oranje. dat oh, yeah. nou je? Dan nou krijg je commentaar. Dan krijg je commentaar. Oké, okay, even. Ja, oprot allemaal. Ik was echt bang dat ik niet genoeg vlogmateriaal had. Maar gelukkig heb ik jullie gevonden. Dus ja. ik heb echt genoeg vlogmateriaal. Dus, uh... Boerinnenvlogmateriaal. Ik weet niet of jou, ja. jou uh, volgers dat leuk vinden. Ja. Maar... Ja. Wees een boerinnen. Ze zijn het al van me gewend dat ik iets anders praat. Ja. Dus, krijg je dat, dan krijg je ik doe echt moeite maar op. Hè? Ja ja maar dat ja ik maar dat wat niet maar je, erg. je dat dan ja dat is gewoon jouw stem. ja, ja maar ik kan nog erger praten dan dit. ik doe nou nog uh, een, ja, een beetje een beetje, een beetje om geen ja, commentaar te krijgen dus. oh, oh, maar goed. oh, oh kijk uh, Leila, kijk, ze is echt pro. oh ja kijk met die. maar dat is niet van haar, dat is van Mila. oh what's that? I need that. dat heb ik ook. waarom staan that we op de achtergrond? waarom staan we op de achtergrond? om hier te kijken. Ik moest jullie aan moeten hè? Nee, het is het zo. Volgens mij van Michelle. Dit oh, ja. is uh, Paula's Jam. En wat ben ik aan het doen? <tied> Daar komt Fala met de gun. Ik love it. Lekker. Ik ben even in de auto gaan zitten, want ik was mijn lipglas kwijt. En je weet het, Michelle is geen Michelle zonder lipglas. En ik heb even snel DGD gebeld. En DGD wordt nou heel boos op mij dat ik haar op de vlog zet, zoals ze op de telefoon zet. je dat ze nou niet meer gaan praten? Nee, ik ga niet praten. Oh, je praat toch? Wat doe je nou dan? Ja. Nee, maar ik ga niks meer zeggen. Ik ben gevaarlijk. kijk. Maar het was echt heel leuk. Uh, het was echt op het begin heel scary. Want uh, het was... Uh, ja, ik had het groter verwacht. Maar ik heb eigenlijk ook niet veel foto's gezien of zo. Maar uh, het was gewoon super druk. En daardoor leek het heel klein. Dus ik zat echt volop in een menigte. En het was gewoon super eng. En, en confronterend. Ik kwam er niet uit. Confronterend. Uh, om iedereen zo te zien. En iedereen kijkt je aan. Dus dat vond ik heel eng. Maar Paula heeft me er doorheen gesleept. Ik uh, moest even mijn lipgloss op smeren. En dat heb ik nou. En dan ga ik nou weer terug. Ik ben zo vaak op de foto gegaan. Dat is echt niet normaal. Maar ik vind het echt super cute. Want iedereen kijkt je aan zo van. Um, van oh my god. Ja denk ik dan. Van oh my god het is Michelle. En uh, al die ogen zijn op je. Maar daarna zeggen ze allemaal mag ik een beetje op de foto. Dus dan denk ik oh gelukkig ze zijn wel positief. Niet dat ze denken van oh, met haar wil ik echt niet de foto hoor. Maar goed. Um, ik loop nou weer terug. Ik heb al zich Paula gezegd dat ik uh, even naar de auto ging, maar volgens mij luisteren ze niet echt naar mij. Hey. bloemen mee te nemen en iedereen komt met bloemen. kijk je <tied> bloemen ja, dat is ook mijn good We zijn dus gezellig met Anastasia. Oh, je bent aan het filmen. Anastasia was het toch? Ja toch? ik moet. Ik heb niet Of niet? Nee, ik heb het vliegveld. Oh ja, je woont nu in Amsterdam. Soms kwam je tegen op. Toch, je woont toch in Amsterdam? Dan kwam je tegen op het vliegveld. Ja, nu woon ik in Amsterdam, Oh je <laughs> kwam okay, heel vaak lang. tegen op het vliegveld. <laughs> toen was wel een het werk daar. <laughs> en uh, toen in. Uh, Waar woon je nu? Uh, in Belmen, bij Arena. Oh ja. Ga zo ook van door, ja. Half uur. Nou, jij je ja, zelf selfie maken? In in We gaan even zo die maken. De making of. Oh, my oh my god. Wow, wow. ik ben mijn. Uh, mijn is echt... Ik snap niet dat het licht elke keer verandert. Kijk, ben... nee, kijk hier, ben ik heel wit en dan ben ik hier weer bruin. Zo is die goed. Dan zie je nou wat ik weer wit. Ik weet het niet. Oeh, dat klonk niet goed. Oké. We zijn dan met en eigenaresse de van deze supermooie beauty salon. Dankjewel. Gefeliciteerd jullie, schat. Proud of you, echt goed thank voor you. je. Thank Want hoe you. oud ben je? 21. 21 en al zo'n uh, mooie uh, zaak, ik serieus. Echt <laughs> supergoed. Ja, lekker druk yeah. vandaag? Ja, heel erg druk hè? Super veel opkomst, echt niet normaal. Ja, he? dat is ja. Ik zie bij je binnenkort snel van behandeling. Daar ben ik echt Zeker. heel benieuwd naar, want ik ja. zag wel iets met onderkin. En deze onderkin die moet weg. Dus daar in. ga je voor zorgen hè? dat echt dus het weg gaat. ik heb buiten maar. Nee. nee, super bedankt. Super bedankt dat je mag komen en ik zie jou ja, de volgende keer. We gaan nu even wat eten. Bij er? van <laughs> voor ons rijdt. Leila en haar supermooie auto. Ga rechtsaf naar Kaas. Zaten net bij haar auto. Ik dacht, oh my god. Ik <laughs> moet meer sparen. <laughs> Nog meer? Nee. Oké, okay, rechts. Oh, kijk okay. gewoon netjes hier. En hier de parking garage. Je ziet wel beter dan niks meer. Wanneer je bij de Fabiano staat en deze met blotting papers komt aankakken. Maar je gebruikt geen wc-papier dus meer? Nee? Ik moet wat ik moet doen. Deze is van niks. Ja, het werkt echt hoor. Het werkt gelijk. Ik denk dat deze er niet vanaf Het is Wauw. Lekker smakelijk, maar ja. De power of bloody paper. Kijk iedereen kijken. Lekker eten. Dit is mijn ontbijt, lunch, avondeten. Van Ja, van Laila ook. Van Paula ze was verstandig. Ja, mooi. Such your boobs. Als, je, als ik dit doe, dan weet je dat het real is. Dan weet yes. je echt dat hij is een vriendschap real. En daar. Oké, Paula is Graag gedaan. Binnenkort gaat uh, Paula verhuizen naar Rotterdam. Ah, Als je alsjeblieft die engel, die engel geluid Ja. Yeah. Ah. <laughs> ik kan niet nee. wachten. hij is mijn al. Oh ja, jouw lens. Ja. Oeh, ben ik weer vergeten. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei. Oh, zie je, mijn hand is weer wit. Echt is iets wit. Doei. Wit, <laughs> Doei.